Amandelboom, ah, wat ben je mooi, sterk ben je en ondanks de tijd een toonbeeld van schoonheid. Amandelboom, ah, wat ben je mooi, je bloesems zacht en teer, zuiver wit met een zweem van roze, alsof je door de andere wereld bent gekust en de blosjes nog op je wangen staan. Aan je takken die naar de hemel rijken In een liefdevol verlangen Amandelboom, wat ben je mooi Je vruchten zoet en delicaat Niet mijn honger stillen zij Maar het is mijn ziel die wordt gevoed Met de smaak van de hemel Amandelboom, wat ben je mooi Maar zeg mij Fluister in mijn oor, desnoods. Waarom zijn je bloempjes zo teer? En waarom is je zoete vrucht omvat in een schil zo hard dat je bijna onbereikbaar lijkt? Ach, mijn kind, sprak zij teder. De bloempjes die ik draag draag ik zacht, zoals een pasgeboren kind in moeders armen, nog verbonden met de andere wereld. Tonen zij de liefde van de Schepper in hun schoonheid aan de wereld? De zon die doet hen bloeien, de aarde doet hen groeien, de tijd die doet hen rijpen, en de schaduw mijn vrucht, mijn liefste kind, beschermt het verlangen van de ziel. Totdat de vrucht rijp is, pas dan kan uit het gebroken hart van mijn vrucht. Het leven zoet gevoed worden met de smaak van de hemel. Dat is de reden dat ik bloei, mijn kind, ter herinnering aan jouw verlangen naar het hemelse zoet, om je te leren je teder hart te beschermen, maar niet bang te zijn dat het gebroken wordt, want ook verborgen in jou zelf ligt een delicate schat die, Gerijpt door de tijd en het leven is, als een zoete vrucht met de smaak van de hemel.